vandaag een vierkant haken een soort granny maar dan in de bavarian stitch bavarian stitch, hoe spreek je het uit? ik weet het niet maar in ieder geval uh, wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken nou, iedereen kan haken het is zo leuk al die duimpjes omhoog en uh, abonneren en iedereen doet gezellig mee en ben je klaar met je resultaat stuur dan een foto naar facebook naar iedereen kan haken je kan ook patronen bestellen bij iedereen kan haken het hotmail.com um, als ik van een van een uh, truitje of een kussen of van een steek een patroon heb dan staat het onder deze video en daar kan je ook sowieso al je vragen in zetten en opmerkingen en dan gaan we lekker beginnen dus ik zou zeggen veel haakplezier en tot zo Nodig haaknaald nummer 5, een stopnaald met een botpunt punt om de draadjes weg te werken en een schaartje. Uh, zelf heb ik een paar uh, kleurtjes van scheepjes gekocht en uh, ik heb 1, 2, 3, 4 kleurtjes en per tool gebruik ik nu een ander kleurtje. En als ik de video klaar heb, dan ga ik meer kleurtjes, uh, uh, ik meer toeren met één kleur doen. Kijk, dit is de Bavarian stitch. En ik heb nu vijf toeren gemaakt: 1 in wit, toer 2 in licht roze, toer 3 in, um, ja, dit is een beetje meer uh, foxia kleur, toer 4 in roze en toer 5 in paars maar als je toer 1 en 2 dezelfde kleur doet dan krijg je hele mooie blokjes maar om het uit te leggen heb ik nu per toer um, een ander kleurtje gepakt en ik begin met wit dan met roze dan met die fuchsia dan ander kleurtje roze en paars en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen met uh, de witte. De witte garen met een opzetlus. Ik zal eventjes kijken of ik het. Even een kleurtje eronder, dan zie je beter het wit. Met een opzetlus uh, ga je zes losse opzetten en dan sluit je de ring. Je kan ook de magische ring gebruiken, maar uh, we pakken nu zes losse: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sluit je de ring in de eerste losse. met een halve vaste, dus je haalt door twee lussen dan maken we um, even nadenken, vijf losse 1 2 3 4 5 en als je dus die vijf losse hebt gedaan dan gaan we 4 uh, dubbele stokjes in die ring zetten, maar we laten de lussen op de haaknaald staan. Kijk, en dan krijg je hier dit resultaat. Je hebt hier dus 5 lossen, en dan ga je 4 dubbele stokjes maken. En die lussen laat je op de haaknaald. En als je 5 lussen op de haaknaald hebt, dan haal je je draad hierdoor, en dan ga je weer 5 lossen maken. Maar ik zal het even voordoen. We gaan dus. Momentje, want moment, ik hoor eventjes iets. Dit is het kettentje. Ik hoor een kettentje de hele tijd door het geluid heen. Dus we gaan nu een dubbel stokje maken. Ik neem het begindraadje mee. Een dubbel stokje. Je steekt in. Je haalt je draad op. Omslaan. Door 2 omslaan door 2 en je laat de lus op de haaknaald staan. Dan gaan we weer een dubbel stokje maken in de opening. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is al de tweede dubbele. Dan weer. Dit is de derde. En dan is dit de vierde. En dan heb je vijf lussen op je haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sla je om. En je haalt ze door alle lussen. Alle vijfde lussen. Dan ga je weer verder met vijf lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, en dan sluit je dit blaadje. Dit blaadje. Hier zijn we. Dat sluit je met een. Vaste hierin, je steekt in, je haalt je draad op, je slaapt om en je haalt door twee Zo. Schuift een beetje op. Dan ga je weer dit uh, nog drie keer herhalen. Dus je gaat nog drie keer een bloemlaadje maken, of ja, een vierkantje of een hoekje zeg maar. 1, 2, 3, 4 in totaal. Dus je maakt weer vijf lossen 1 2, 3, 4, 5, je maakt vier dubbele stokjes die je niet afmaakt dit is 1 dit is 2 Dit is 3. En dit is 4. Dus je hebt 4 dubbele stokjes op je haaknaald plus 1 van die begin vijf lossen en je haalt je draad om en je haalt ze door alle vijf te lussen. En dan haak je weer 5 lossen. 1 2 3 4 5. En je gaat weer hierin, je haalt je draad op en je haalt door twee lussen, omslaan door twee, en dit doe je nog twee keer totdat je vier van deze vierkantjes hebt, en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo, ik ben nu bij het laatste groepje van vier dubbele stokjes met die ene beginlossen. Je haalt je draad door. En je doet weer 5 lossen. Dan sluit je toer 1 hierin in de opening met een halve vaste. Je ja, haalt je draad op door 2. En je pakt je schaar. En je wipt af. En je ja, trekt je draad door. en deze draad die werk je netjes af, ik zal het meteen even doen naar de achterkant Dan kan je je draadje netjes afknippen, en deze had ik meegehaakt, dus die knip ik ook af, en dan is dit toer 1. En dan zie ik je zo weer terug bij toer 2. Tot zo. We gaan nu aan toer 2 beginnen, en toer 2 is het licht roze hier. En toer 2 is niets anders dan um, groepjes maken van 4 dubbele reliefstokjes, of uh, dubbele stokjes zo, so, sorry hoor. 4 dubbele stokjes, dus 4 dubbele stokjes, een losse: 1, 2, 3. 4 dubbele stokjes, een losse en 4 dubbele stokjes. En die doe je in de opening vanaf toer 1. Dus je pakt je, uh, je maakt een opzetlus van het licht roze garen en je pakt een steek tussen deze vierkantjes in. En ik ga even mijn garen aan de achterkant houden, dat is makkelijker. Je steekt dus in, je haalt je draad op, en omslaan door twee. Ik trek altijd even aan het kleine draadje. Dan gaan we twee lossen doen. 1 2 Dan gaan we dubbele stokjes maken in dat in die opening hier waar je deze vanaf toer 1 die 4 relief of de 4 dubbele stokjes hebt gesloten. Dus echt hier in deze opening daar gaan we die groepjes maken dus we slaan twee keer om we gaan in die opening en daar gaan we eerst een groepje van vier dubbele stokjes maken 2 drie, vier, één lossen en we gaan weer een groepje in diezelfde opening maken. Je denkt wel eens wat huh, past dat, ja, dat gaat ook. een 2 een losse en dan gaan we nog een groepje maken weer vier dubbele stokjes Even weer de groepje stellen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 en dit worden vierde we zijn begonnen met twee lossen hier dus we gaan nu ook twee lossen doen 1 2 en we zetten die vast in deze opening zie je die opening van die vaste daar steek je in. Je haalt je draad op, omslaan en door twee, en dan heb je zo je hoek af. En dat ga je nog drie keer zo doen. Dus je maakt eerst twee lossen, dan ga je weer die opening zoeken. Kijk die opening die zit hier, je kan het ook eigenlijk heel goed zien hoor, niet deze, je moet deze hebben dus je slaat twee keer over om, je gaat die opening in en je maakt weer drie groepjes van vier dubbele stokjes doet er een losse tussen en je gaat weer een groepje van 4 maken en weer een losse ertussen en weer in diezelfde opening 4 dubbele stokjes en dan weer twee losse twee. en dan ga je even goed die steek zoeken en je maakt weer een vaste en zo maak je heel toer 2 af en dan zie ik je op het einde zie ik je weer terug tot zo en dan zijn we op het einde van de toer 2 met 2 lossen nog en we sluiten weer in deze opening met een vaste we halen de draad door we knippen af en dit was toer 2, en dan merk je je draadjes af, en dan zie ik je zo weer terug bij toer 3. Tot zo, we gaan nu beginnen aan toer 3. En toer 3, um, ja, dat is die is niet moeilijk maar die lijkt ingewikkeld en je begint bij die hoeken naar de vierde en tussen de vierde en de vijfde daar zet je je halve vaste en dan gaan we met vijf lossen dan gaan we weer vier dubbele stokjes maken die we samen haken en dan weer vijf lossen en dan beginnen we aan dit stukje maar dan begin ik daar leg ik dadelijk uit ik ga nu eventjes eerst deze hoek uitleggen van 3, je pakt dus je werkje, het maakt niet uit welke hoek je begint als je maar tussen de vierde en de vijfde begint dus 1 2 3 4 sla je over en in deze opening daar steek je in, je pakt eigenlijk je opzetlus. je slaat 1 2 3 4 over en je gaat tussen de vierde en de vijfde daar steek je in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Dan maak je 5 lossen: 1, 2, 3, 4, 5. twee keer omslaan. Dan gaan we weer een dubbel stokje maken um, en die gaan we om het stokje heen haken. Dus we slaan achter, steken we in en we doen het stokje. Dubbele stokje van de vorige toer duwen we naar achteren. Je haalt je draad op, je slaat om, door twee, door twee en je laat je draden op je haaknaald staan. En hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt. ik zal het nog een paar keer uitleggen je steekt achter in je duwt je stokje naar achteren je haalt je draad op omslaan door twee omslaan door twee je hebt vijf lussen op je haaknaald omslaan en je haalt je draad door alle vijf de lussen en je maakt weer vijf lossen 1, 2, 3, 4, 5. En moet het garen bij de hand pakken. je blijft, ja. Dus je hebt weer 5 losse gedaan. Dan ga je in deze een vaste zetten. Zie je? En dan heb je je eerste hoekje, heb je gehaakt. En dan gaan we zo aan deze beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We hebben de hoek nu klaar. En nu gaan we deze met deze verbinden. Door deze 4 stokjes, een dubbel stokje en deze vier stokjes. Maar we beginnen met 5 lossen: 1, 2, 3, 4, 5. En ik pak even het voorbeeld erbij, wat de bedoeling is. We maken vier dubbele stokjes en dan gaan we door aan deze kant. En dan pas gaan we de draad door alle stokjes halen, of door alle lussen halen. Maar goed, gewoon rustig meekijken en anders kijk je nog een keer. We hebben nu vijf lossen gedaan, twee keer omslaan. Je pakt je stokje aan de achterkant, je haalt je draad op omslaan door 2, omslaan door 2 en weer twee keer omslaan, je gaat achter je stokje langs, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, twee. twee keer omslaan, achterlangs, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, twee. twee keer omslaan achterlangs, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 kijk en dan heb je hetzelfde als hier, alleen nu gaan we door dus we gaan nog een keer twee keer omslaan en nu pakken we deze dus we gaan in één keer naar deze kant dus we gaan hier weer achterlangs je haalt je draad op omslaan door 2 omslaan door 2 het is even wennen. Maar als je door hebt, dan is het echt makkelijk. Zie je? Je gaat twee keer omslaan. En je gaat dit groepje van vier ook op je haaknaald zetten. In principe is het hetzelfde als gewone haken. Alleen ja, je laat het even op je haaknaald staan. Zie je? En als het te snel gaat zorg gewoon dat je snelheid aangepast wordt en uh, ja, dan kan je het makkelijker volgen Als je 9 lussen op je haaknaald hebt staan dus deze begint telt mee 9 omslaan en we halen de draad door alle lussen en haal je het niet in één keer dan doe je het zo eerst die vier en die andere vier en dan de laatste je trekt goed even aan je draad en je gaat weer vijf lossen maken 1 2 3, 4, 5. Dan sluit je dit weer hierin met een halve vaste. Zie je, dit is de derde toer. Nu gaan we weer op de hoeken deze dit hoekje maken. Dus het is ook in het middelste groepje. Je moet altijd zorgen dat je genoeg garen hebt dat je in één keer eigenlijk door kan haken. En niet dat je elke keer tussendoor garen moet pakken. Maar goed, we gaan nu met 5 lossen beginnen: 1, 2, 3, 4, 5, Twee keer omslaan, achterlangs draad ophalen, door 2 omslaan, door 2. Dan heb je 5 lussen op je haaknaald, omslaan door alle lussen, omslaan door 1, en we maken nog 4 lossen erbij: 2, 3, 4, en we sluiten de hoek weer hier met een halve vaste. Zo Dan ga ik daar die verbinding nog een keer uitleggen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik ga nu de verbinding weer uitleggen. Dus je draait je werk een beetje. Je zorgt weer dat je genoeg garen hebt. Want nu ga je 8 dubbele stokjes haken. Je begint met 5 lossen. Gaat ook altijd even goed voor je werk zitten. 1, 2, 3, 4. 5 twee keer omslaan en dan ga je weer achter het stokje langs, draad ophalen, omslaan door twee en nu doe ik het zelf niet goed, dus opnieuw, twee keer omslaan, draad ophalen, door 2, door twee, lussen op de haaknaald laten staan. dan gaan we naar het volgende groepje van de andere kant van deze kant twee keer omslaan. ik heb het patroon ook uitgeschreven dus als je het wilt bestellen als het makkelijker is om het te lezen of de teltekeningen bij te nemen dan uh, stuur mij een messengerbericht via Facebook Zie je? Heb je 9 lussen op je haaknaald? Omslaan. En door alle lussen. En weer 5 lossen. 1. Oh, nou splijt hij net. Net op het moment dat je het nodig niet kan gebruiken. 1, 2, 3, 4, 5. En je zet hem hier op het einde tussen die groepjes in een leuke toer hoor, toer 3 en ik zie je op het einde weer terug want dan ga je zelf hier deze hoek maken, dit is het middelste groepje dus je gaat de hoek weer maken en dan ga je hier weer verbinden met 8 de hoek en weer verbinden met 8 en op het einde hier hier zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de derde de toer en ik heb hier 5 lossen gedaan en ik ga hier afsluiten hier in deze vaste met een halve vaste je pakt de schaar je knipt af En je werkt je draadjes af, zo kan je ook allemaal kleine, kleine granny's maken. Ja, wat je wil eigenlijk. Kijk, nu zijn we het einde van toer 3. We gaan nu aan toer 4 beginnen. En dan zie je, kijk, als je allemaal kleine lapjes maakt, is ook heel leuk. Um, ja ik uh, pak eventjes een ander kleurtje garen en dan zie ik je bij toer 4 weer terug tot zo En we zijn uh, klaar met toer 3. We gaan beginnen met toer 4. En we zijn hier geëindigd. Dus we gaan weer een hoek maken. En um, ja, dan begin je dus met je haaknaald in te steken in die vaste. Je hebt al een opzetlus op je haaknaald. Je pakt je draad op. Omslaan door 2. Het de touwtje trekken dan maken we twee lossen: 1, 2. En dan gaan we die hoeken weer maken. Dus die hoeken die maak je met drie groepjes van vier relief stokjes in deze opening. Dus weer in die opening, deze opening daar ga je de relief stokjes in zetten. Twee keer omslaan. vier, één losse en weer vier stokjes Lossen, zie je je werk draait vanzelf mee, want dan heb je weer die leuke hoek. En was je, als je nou met toe vier met hetzelfde kleur garen verder gaat, dan krijg je hele leuke vierkantjes. Maar om het uit te leggen, heb ik al gezegd: is het makkelijker om net even een ander kleurtje te pakken. zie je dit zijn 1 2 3 groepjes en als je dus met dezelfde kleur verder was gegaan dan, dan krijg je een, een, een leuk vierkant blokje in dezelfde kleur uh, ik had gezegd dat ik nog uh, dat zou uh, laten zien maar dat uh, dat zal ik uh, ik ga het nog zelf maken met uh, blokjes in dezelfde kleur maar dat doe ik in een andere video daar ga ik een andere video van maken of tenminste de uitleg doe ik dan niet meer maar ik zal het laten zien in een andere video en die link zal ik hieronder zetten dus dan dan zie je hoe het is als je met andere kleurtjes weer werkt als je dus die drie groepjes hebt gedaan 1, drie van vier een losse uh, vier uh, dubbele stokjes een losse en vier dubbele stokjes, dan doe je twee lossen op het einde. 1 2. Zo ben je ook begonnen in de hoek. En je gaat weer in die vaste hier en vast te zetten. Zo. En dan heb je de hoek klaar. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu Hierbovenop gaan we ook weer zo twee groepjes van vier uh, reliefstokjes reliëfstokjes maken. En we beginnen dus, kijk deze. We gaan nu deze maken. Vier lossen en vier. En we beginnen met twee lossen. Dus we beginnen met twee lossen. 1 2 twee keer de draad omhalen en dan gaan we weer in deze opening en ja, je ziet hem eigenlijk heel goed hoor zie je als ik een beetje uit elkaar trek dat je een, een gaatje ziet daar zet je vier relief stokjes en even nadenken het zijn gewone relief stokjes dus weer twee keer omslaan in diezelfde opening twee reliëf of vier relief stokjes. één lossen en weer in diezelfde opening vier relief stokjes. en twee lossen want je bent op het einde je bent hier begonnen met twee lossen en je gaat hier eindigen met twee lossen zie je hoe leuk dat je dan eigenlijk ja, als je dezelfde kleur zou pakken zou je gewoon één vierkant krijgen maar we gaan nu dit waaiertje sluiten in die vaste en je haalt je draad op en omslaan door twee Nu gaan we weer deze hoek aan deze kant maken. En hoe hadden we die ook weer gedaan? Dat waren drie groepjes van vier dubbele stokjes. Dus je doet twee lossen, 1 2 en je gaat weer die opening zoeken. losse die doe gaat niet goed dus even overnieuwd 1 2 3 4 een losse 1 2 3 4 een losse het haakt heel goed het garen maar uh, ja ik vind zelf ja je hoort het al Ik vind het een beetje kraken maar ik denk als je bij de tv zit dat je daar geen last van hebt misschien is het hier uh, iets te stil 4 vier en nog één en twee losse en bij die vaste zetten we een vaste een weer twee losse en dan ga je hierboven weer die groepjes maken die groepjes van twee twee um, um, dubbele stokjes een losse twee dubbele stokjes in dezezelfde opening. En als je dan helemaal rond bent, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van de vierde toer. Je hebt hier die twee groepjes nog gedaan. Je hebt twee lossen. En we zetten we sluiten de toer hier waar we begonnen zijn. En we halen de draad op. En we maken een halve vaste, je pakt je schaar knipt de draad af en je trekt je draad door en je werkt weer je draadjes af het is wel het mooiste als je iedere keer je draadjes even afwerkt kijk het is echt uh, heel mooi dus dit was toer 4 en dan zie ik je dadelijk weer terug bij toer vijf. tot zo de paarse toer we beginnen altijd deze toer, maakt niet uit, maar je begint wel in een hoek. En je begint um, na, tussen de vierde en de vijfde, dus de vijfde toer begin je tussen de vierde en de vijfde. Hier zet je je halve vaste en vijf losse, en dan beginnen we weer aan deze hoek met toer 5. Als je het makkelijker vindt van een diagram te werken, dat kan. Dan kan je dat bestellen bij jou. Iedereen kan haken het hotmail.com of stuur mij een Messenger-berichtje. Dat is ook altijd handig, Messenger. Je maakt dus een opzetlus. We beginnen aan de vijfde toer. Kijk: 1, 2, 3, 4. En nu, de vijfde toer, beginnen we dus. Maakt niet uit welke hoek dat je begint. Als je maar tussen de vierde en de vijfde op een hoek begint, daar steek je in, je haalt je draad op omslaan door 2, en je weet het al 5 lossen 4 5, en dan gaan we om elk uh, dubbel stokje gaan we een stokje maken wat we niet afmaken dus we gaan achterlangs we doen het stokje naar achteren en we maken een stokje, een dubbel stokje en we laten hem op de haaknaald staan en dit doen we weer bij de volgende steek en we doen de derde En nog een keer de vierde. Dan heb je vijf lussen op je haaknaald. En dan slaan we om door alle vijfde lussen. En je maakt dan meteen, je trekt een beetje wel strak aan. Je maakt vijf lossen: 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je in. Uh, tussen deze twee in, dus na die vier die je net gedaan hebt hier deze opening daar ga je een halve vaste zetten, oh nee een vaste sorry een vaste door twee zo. hier heb je een vaste hier een vaste dan gaan we uh, weer tussen deze twee waaiers werken dus je weet dat we twee groepjes van vier en we laten ze aan de haaknaald staan de groepjes en we maken eerst weer 5 losse: 1, 2, 3, 4, 5. Twee keer omslaan. Op de haaknaald laten staan. wijst zichzelf, en nu naar de andere kant even nog één keer nu heb je weer die negen lussen en dan haal je om en je haalt door alle lussen dan weer vijf lossen 1 2 3 4 5 en je zet een vaste naar dit groepje ik denk eigenlijk dat je als je zover bent dat je echt door hebt hoe die perverbiën stitch werkt want je gaat hier nu weer zo'n groepje van 2 uh, keer 4 maken en dan ga je op deze punt weer deze hoek maken dus ik zal nog een keer 5 lossen 1 2 3 4 5 en je doet alles gewoon rustig als je het moet leren moet je altijd nog even aan de tafel gaan zitten met een goede lamp erbij en als je dat al kan dan ga je lekker bij de tv zitten of wat je wil, buiten in de zon, En nu steek je over naar de volgende Alle soorten garen gebruiken, ook de Royal of de Saskia. Dat maakt niet uit. Dan heb je weer alle lussen op je haaknaald. Dan duw je haaknaald een beetje naar boven en je trekt een beetje aan je werk. Dus je slaat om, je trekt een beetje aan je werk. Zie je, dan ga je makkelijker door al die lussen heen. Dus je trekt je werk naar beneden. En dan haal je je draad door en je maakt weer meteen 5 losse, en je zet hem hier vast met een vaste zo, en dan ga ik nog een hoek met jullie meemaken: weer 5 losse: 1, 2, 3, 4. En we gaan hier even kijken, oh ja, yes, de middelste groepje. Hier gaan we nog 4 stokjes, dubbele stokjes ophaken. En die laten we op de haaknaald staan. Ik zie je zo terug. Ik ga nog even van toer 5. kijken hoor, 1, 2, 3, 4. Ja, yes, toer 5. Deze hoeken uitleggen en uh, ja het is een uh, heel makkelijk patroon het herhaalt zich natuurlijk je ziet vanzelf weer welke toeren zich herhalen zie je je ziet dan weer je moet hem op de haaknaald laten staan Omslaan en je trekt echt aan je stokjes zo je haaknaald omhoog trekken, dan kan je heel makkelijk je draad door te krijgen. Dan weer 5 lossen en hier een vaste in. Zo vervolg je de hele toer en hier op het eind hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde van de vijfde toer. We steken hier in deze vaste in, in deze steek. We halen de draad op en we halen door twee lussen. We pakken de schaar. Je knipt af. Je haalt de draad door de lus en je gaat hem netjes afwerken. En ik dacht nog van, ik ga even meten. Kijk hoe mooi dat je dan die granny's maakt. Want het zijn gewoon granny's. Je kan ze zo weer aan elkaar haken. En ik zal even meten hoe groot dat deze is geworden. 18 centimeter deze kan natuurlijk ook 18 centimeter en een inch. En daar heb ik niet zo heel veel verstand van, maar dat is 7 inch bij 7 inch. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken naar deze leuke video van iedereen kan haken. Ik wens jullie heel veel haakplezier. Hieronder de video kan je je vragen of je opmerkingen zetten heel graag zelfs. Ik doe ze zo snel mogelijk beantwoorden en ik zou zeggen duimpjes omhoog, abonneer hier op mijn foto klikken en tot de volgende video. Tot ziens.